En de winnaar is... Catalina! Gefeliciteerd! Een leuke dag om met mijn twee honden naar het park te gaan. Mooi zonnetje en lekker warm. Dit waren de positieve gedachten van Mandy. Nog voordat ze wist wat er zou gebeuren. Eenmaal aangekomen ontmoeten Casey en Bruce een paar andere honden. Mandy zet spullen klaar voor een picknick. Als ze even niet op haar spullen let, omdat ze met haar honden wil spelen, sluipt er stiekem een wasbeer naar het kleed en neemt een aantal spulletjes mee. Met een ruk draait Mandy zich om en begint de wasbeer te slaan. Het loopt uit de hand en er komt een gevecht. Casey en Bruce komen kijken. Maar het is al zo vaak gebeurd dat de twee honden het niet meer interessant vinden. En Keesie zelfs gaat slapen. Alleen Broes is nog nieuwsgierig naar wie hij gaat winnen. Stiekem hoopt hij dat het de wasbeer is. Met die caption heb jij de Sims 4 Honden en Katten gewonnen. Stuur ons zo snel mogelijk een privéberichtje via YouTube voor de prijs. Iedereen bedankt voor het meedoen. Volg ons op Instagram en Twitter. Like onze Facebookpagina. Abonneer je op ons kanaal en word lid op townofplumbles.com. Op ons forum vind je nieuws en informatie over de Sims 4, creaties en wedstrijden en nog veel meer. Dus neem vooral een kijkje namens het hele team van Town Plumbers, Bedankt voor het meedoen en tot ziens.